Je bent ondernemer en je wil je bedrijf verkopen. Welke exitmogelijkheden zijn er dan? Ik praat erover met Frank Troost van Marklink. Bank van harte welkom. Uh, ja, jullie doen er al wat uh, verkopen hè, met Marklink. Hoeveel doen jullie er? Ongeveer 150 deals uh, per jaar. Uh, en dat is ook wel gegroeid de afgelopen jaren. Ja, we gaan. Uh, en internationaal inmiddels ook, hè, behoorlijk. Zeker. Ja. zeker. Uh, we gaan het hebben over exitmogelijkheden. Dus je bent ondernemer, je wil je bedrijf verkopen. En wat voor mogelijkheden zijn er dan? Maar eerst een klein beetje Frank Troost. Ik heb even je CV gelicht natuurlijk. Uh, Jij bent eigenlijk vanaf je afstuderen al een soort van mee bezig, hè? Tenminste, je afstudeerscriptie ging over fusies en overnames al, hè? Ja, dat klopt. Wat vinden ze leuk aan? Ja, het, is, het heeft me altijd geboeid. Uh, ja, de wereld van fusies- en bedrijfsovernames. Uh, gek genoeg uh, ben ik er niet in begonnen, daarna in mijn carrière. Ja? Uh, maar het is ook wel de link met ondernemerschap. En daar ben ik wel mee begonnen, eigenlijk al tijdens mijn studie. Als? Eigenlijk een beetje ziekenhuis liquiditeitsfinancieringen. Uh, dat was ten tijde dat uh, ziekenhuizen uh, veel liquiditeitsproblemen hadden met de nieuwe budgetten. Ja. Samen met uh, een studievriend, of eigenlijk gewoon een goede vriend, uh, een bedrijf begon in de consultancy om, uh, ah. om ziekenhuizen daarin te helpen. Dus je bent als zelfstandig ondernemer gestart, maar in je studententijd nog of netjes ja. daarna? Nee. In je studententijd. En verkocht of niet? Nou, we hebben elementen kunnen verkopen, maar dat was nog niet op het level dat, uh, je nu dat was, we marktlink hadden kunnen induren. <laughs> ja, ja, precies. Um, want dat is misschien meteen een mooie brug naar die exitmogelijkheden die er zijn. Is er een zekere schaalgrootte vereist om überhaupt je bedrijf te kunnen verkopen? Nou, In principe kan, kan je bij elke schaalgrootte wel je bedrijf verkopen. Alleen het is wel zo dat een, een echte waarde, intrinsiek in een waarde of in het bedrijf, mm -hmm. dat dat begint wel uh, pas vanaf een bepaalde level als ja. je bedrijf toch wat verder is of al echt bepaald IP hebt die uh, al heel veel waarde kan vertegenwoordigen. Ja, precies. Welke exitmogelijkheden zijn er? Uh, laten we eens beginnen met, um, lijkt mij een simpele variant. Ik heb een bedrijf en uh, ik word oud en ik heb het wel gezien en ik wil er vanaf. Is dat een geëigend pad? Ja, het is eigenlijk uh, de, meest, uh, de meest traditionele die we eigenlijk altijd al zien. He, we, we, we doen dit uh, in totaal 26 jaar inmiddels uh, opnieuw. En uh, dat is natuurlijk altijd: he, je bent ondernemer. Uh, op een gegeven moment uh, ga je richting 65 of tegenwoordig 67. Mm. En denk je: ja, ik uh, wil wel een keer stoppen. En mijn pensioen zit in het bedrijf, ik wil mijn bedrijf verkopen. Uh, zie je ontwikkelingen qua leeftijd, dat mensen eerder gaan verkopen, dat ondernemers jonger worden? Ja. ja, dat zie je heel duidelijk. Um, we zien dat uh, ook zogenaamde serie ondernemers. Hè, dus ondernemers beginnen een bedrijf, dat groeit. En op een gegeven moment uh, ja, verkopen ze dat. Of gedeeltelijk. En mm. ja, het zijn toch echt ondernemers wat in hun bloed zit. En beginnen ze weer een nieuw bedrijf. Mm. Um, dus ja, sommige ondernemers verkopen het ook meerdere keren. Um, maar we hebben ook gewoon nog steeds heel veel ondernemers die. Uh, die uh, ja, meer naar hun pensioen toe gaan en op dat ja. moment willen verkopen. Maar het moment zie ik wel veel eerder al, dat mensen eerder in ja, ja, ja. de 50 ja, ja. daarna kijken. Ja, ja, precies. Wat voor soort kopers zijn er dan beschikbaar voor dat soort ondernemers? Ja, als je dus 100% echt gewoon wil verkopen, uh, nou ja, dan kan je altijd natuurlijk naar de strategische kopers, zoals wij dat noemen. Dat is één. Dat kan zijn uh, de concurrent, of uh, dat kan zijn een leverancier. Mm -hmm. Een um, andere kopersmogelijkheid is uh, management buy-out, zoals wij dat noemen. Ja, dus misschien heb je als ondernemer wel mensen in je, in je bedrijf werken die uh, de ambitie hebben, maar ook de capaciteiten hebben om het bedrijf over te ne uh, nemen. Um, en dan heb je ook nog een koper, dat is de management buy-in. Dat is dus uh, ja, iemand die heel graag die, die uh, geld of vermogen heeft uh, en graag een, een goed lopend bedrijf wil kopen. Ja, ja, ja. Die het lijkt mij lastig, als, jij naar Kijk, als je naar strategisch koper gaat, dan is dat een vreemde in principe, een partij. En die wil kopen, kun je lekker de onderhandeling in. Als uh, een van jouw trouwe kompanen uit het management, of ze doen het met z'n tweeën en zeggen, joh, wij willen wel door. Is dat niet lastig om daarmee de harde onderhandeling in te gaan? Ja, en uh, het is ook een lastige discussie, want je gaat niet de hele markt op uh, Misschien moet je dat alsnog wel doen, mm -hmm. uh, maar als je niet de, hele, de markt opgaat, dan heb je eigenlijk alleen een theoretische waardebepaling. Ja, en ja, daar kan je natuurlijk uh, dat is ook subjectief, dus de waardebepaling is lastig, maar ook de financieringsmogelijkheden is ja, want, uh, want dat management heeft misschien niet het geld op de bankrekening staan waarmee ze bedrijf moeten kopen. Precies, uh, maar hoe los je dat dan op als ondernemer? Ja, er zijn natuurlijk uh, verschillende mogelijkheden. Je kan uh, denken aan dat je zelf als ondernemer. Uh, een lening ook verstrekt aan het management. Mm -hmm. En dan moet je dan wel natuurlijk goed uh, juridisch vastleggen. Ja. Goede afspraken over maken. Uh, je kan ook uh, een gedeeltelijke verkoop uh, eerst doen. En daarna pas het vervolg. Uh, wel nu al de afspraken maken. Mm -hmm. Maar dan doe je het ook meer in fases. En dan kan iemand bijvoorbeeld vanuit een dividendstroom. Uh, wel ja, alweer wat vermogen opbouwen. Wat komt vaker voor bij zo'n 100% verkoop? Een, een management buy of aan een externe partij? verkopen? Externe verkoop? partij, uh, ja. Ja. ja. Ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Uh, moet je eerst. En dat management buy-in, komt dat veel voor? Nou, dat is toch wel vaak bij uh, bedrijven van een beperkte omvang. Uh, je, kijk, als een bedrijf... Een uh, uh, management buy-in, die moet natuurlijk een zak geld uh, hebben. En daar ben je hmm. misschien als ondernemer best bereid... om een kleine financiering aan te verstrekken, maar niet een groot deel van de koopsom mm. uh, dus dat is altijd dan al ingewikkeld dus dat zie je toch bij bedrijven die nou zeg even tot uh, tot ergens tussen de 5 en de 10 miljoen uh, mm. omzet max mm. uh, waar dat dan voor mogelijkheid is ja, ja, precies. hoe um, uh, werkt dit ook zo bij familiebedrijven daar hebben we natuurlijk best veel van alhoewel ik wel begreep dat dat dat, dat is dat is geen groei uh, ja markt klinkt misschien raar maar hoe hoe zien die ontwikkelingen van familiebedrijven eruit want dat zijn er best veel in nederland ja, het is zeker een, en ook een belangrijk deel. Ja. Uh, het zijn ook hele mooie bedrijven. Ja, prachtige verhalen uh, altijd. Zeker, ja. ja. Uh, en kijk, we hadden het net over een trend van, goh, zie je ondernemers nou jonger worden of eerder ja. verkopen? Uh, iets anders wat je wel ziet, is dat opvolging uh, bij familiebedrijven steeds vaker uh, lastig is. En dat komt enerzijds uh, doordat, uh, nou, er niet altijd uh, in, de, in het gezin of in de familie... Uh, ...kinderen zijn die het willen. Ja. Dus dat is één. Het is toch wat minder een gedwongen keuze van... ...je ja. gaat in het bedrijf beginnen... ...en je gaat erin doorgroeien... ...en daarna neem je het over. Ja, dat is zo... niet meer zo vanzelfsprekend. Nee. Nee. En twee is eigenlijk ook... Uh, ja, ...mensen in Nederland nemen uh, steeds later kinderen... ...als je kijkt naar de afgelopen 30, 40 jaar. Uh, dat betekent ook dat als jij ergens in de 50 bent... ...en je wil dus misschien wat rustiger aan gaan doen... ...of denk aan overdracht... Ja. Uh, ...maar je zoon is net acht uh, geworden... Dan is dat wat lastig, lastig om, uh, om die opvolging te doen. Dus Betekent dat dat er meer familiebedrijven dan dus buiten de familie uh, komen te staan door ja. verkoop aan externen? Ja, dat, is, uh, dat zien we steeds uh, vaker. Uh, kijk, als het binnen de familie kan, uh, dan, ja, dan, dan houden ze dat natuurlijk ook het liefste uh, en dan gaat dat ook op die manier door. Ja. Uh, maar anders kom je toch uiteindelijk ook uh, naar de markt. En dan zijn er ook nog twee opties. Je kan ook dan natuurlijk kijken naar een financiële koper, de private equity partijen. Uh, waardoor je misschien toch nog wel een bepaalde belang kan houden als familie. Um, of dat, uh, dat iemand toch nog meer de tijd heeft om door te groeien. Als hij nu bijvoorbeeld nee, niet acht is, maar wel misschien veertien. Uh, ja, ja. En dan kan je het misschien samen met een finan sterke financiële partij doen. Mm -hmm. uh, dus je ziet daar wel steeds meer varianten ook op komen. Dus best een imago gaan private equity, is dat terecht? Nou, dat is niet de realiteit die wij uh, zien. Uh, dus in de afgelopen vijftien jaar is, denk ik, zeker ook in Nederland, het private equity-landschap enorm gegroeid. Mm. En uh, zijn ze tegenwoordig ook echt heel uh, erg actief uh, binnen het MKB, MKB Plus in Nederland. En uh, er zijn heel veel verschillende smaken. Hm. Uh, soms zijn het uh, uh, juist ook uh, familiekapitaal. Uh, uh, de grote families uh, die in Nederland er zijn, of dat nou de CNA en dergelijke is, die hebben hun eigen private equity. Ja. Of participatiemaatschappij. Dat ja. is ook een containerbegrip. Ja. Uh, en de verhalen die in de media voorkomen, zijn toch vaker de verhalen van Amerikaans of uh, ja, Londonbeesten. Ja. Uh, investeerders die, uh, die 80% in uh, en, uh, uh, ja, ja, ja. geld ophalen bij banken. En, uh, ja. en, en iedereen er maar uitgooien en daarna weer verkopen. Ja, dat is niet het beeld wat wij hebben uh, van... Wat wij tegenkomen ook uh, bij overnames. Maakt de grens tussen strategische koper of private equity koper diffuser? Want een private equity partij kan net zo goed een strategisch koper zijn, eigenlijk. Dus. Ja, omdat, nou ja, zeker uh, in de afgelopen jaren. Is, is private equity zoveel meer gaan investeren. ook in MKB in Nederland. Mm. Dat ze in heel veel bedrijven zitten. Ze. Mm. En uh, die groeien. Uh, en die willen ook vaak uh, groeien door andere overnames te doen. Mm. Dus heel vaak is uh, een strategische koper. Eigenlijk ook een financiële koper. Ja, precies. Um, een term die ik veel hoor is pre-exit. Schijnt dat, jullie er, dat geloof ik geloof dat meer dan de helft van de transacties bij jullie... ...middels een pre-exit gaat? Wat is dat? Ja, dat uh, klopt. Uh, dus, uh, we hadden het net over 100% verkopen. Ja. Ik wil gewoon uh, een koper vinden voor mijn bedrijf. Een pre-exit zit ook wel een beetje in de lijn... ...van dat mensen eerder gaan kijken uh, wat, ze, wat ze willen. Uh -huh. En met de trend dat private equity steeds meer actief is binnen MKB uh, Nederland. Het betekent eigenlijk zoveel, ik verkoop nu een gedeelte van mijn bedrijf. Maar ik, ben nog helemaal, ik heb nog de ambitie om verder te groeien met het bedrijf. Maar ik zit ergens ook wel tegen een nieuwe drempel aan. En om die nieuwe groeifase te realiseren, kan ik een deel van mijn bedrijf verkopen en een financiële partner aan boord halen die nou ...veel kennis en ervaring heeft, maar ook financiële slagkracht... Uh -huh. uh, ...om daarmee verder te gaan groeien. En nou ja, uh, dan over vijf, zeven of tien jaar dan, uh, de rest van de aandelen te verkopen. Maar dan tegen een veel hogere waarde? Ja, daar ga je natuurlijk voor. Want je hebt dan als ondernemer natuurlijk de ambitie... ...om uh, met die stip op de horizon ook het bedrijf nog veel te meer te laten groeien. En hoe zorg je ervoor dat... Uh, want ik kan me voorstellen dat je, met up, dat je met dat eerste deel al best kan... Uh, een gedeelte van je bedrijf verkopen, door je best wel financieel uh, klaar bent. Hoe zorg je er dan voor dat je, aan weerskanten erom, maar dat de ondernemer, zeg maar, jij ja, hebt skin in de game, want hij heeft nog aandelen, maar hoe zorg je dat je die motivatie vasthoudt, terwijl iemand misschien wel de eerste miljoen al op de bankrekening heeft staan? Wat is jullie ervaring daarin? Nou, het begint eigenlijk bij de, de ambitie van de ondernemer. Dat is het belangrijkste, hè? dat ja. je intrinsiek gemotiveerd bent uh, met het bedrijf, wat veel meer is dan gewoon maar een bedrijf voor een ondernemer, ja. uh, om dat verder te laten groeien. En ik denk dat een tweede aspect heel belangrijk is... om ook uh, de zoektocht naar zo'n partner... je hebt daar heel veel smaken in. Mm. En mensen uh, kennen het woord private equity... maar mm. daar zit heel veel meer achter. Je moet ook met de mensen... en de strategie van, van, de, van die financiële partij... Uh, ook echt een klik hebben. En mm. dezelfde gedachte over waar je naartoe wil. Mm. Dus dat is denk ik één. En voor een ondernemer... wat ik net al zei... zit eigenlijk zijn pensioen vaak gewoon in het bedrijf. En uh, die volgende groeifase... Ja, dat is weer een soort all-in voor zo'n ja, ondernemer. Ja, ja. Hè? Ik ga uh, gewoon weer al het vermogen erin zetten, al het risico daarin nemen. En nu haal je een stukje naar privé. Dat geeft juist misschien wat rust aan die kant. Ja. En ook wat meer de vrijheid om door te gaan ondernemen. Uh, en ja, aangezien er toch nog wel een uh, vaak verkoop je Wij zien percentages tussen de 40 en de 70 procent als meest voorkomend. Om in eerste instantie te verkopen. Ja. Ja. En dan heb je nog best een substantieel het uh, deel van je bedrijf, waar ook echt een heel groot deel van de waarde uh, nog in zit. Ja. En juist, eigenlijk moet je het zo zien, je zou verkoopt nu, daar haal je geld mee naar privé, en zeg even over vijf of zeven jaar verkoop je het restant. Uh, en dat moet eigenlijk meer opleveren dan het eerste deel ja. wat je hebt. Ja, met, met misschien wel minder procentueel uh, pakket aandelen. Dus de waarde moet behoorlijk verhoogd zijn, dat ja. is de truc. Dat gebeurt ook met name in bepaalde sectoren, nu wat ze ook platformbedrijven noemen. Hè? Die echt van alles, uh, die echt als een dolle aan het opkopen zijn. Hè? Wat zijn dat precies, die platformbedrijven? Nou, je hebt uh, als private equity uh, ergens uh, instapt, dan willen ze vaak groeien, waar overnames ook weer een onderdeel van is. Je zoekt dan als eerste een bedrijf wat een bepaalde omvang heeft en een bepaalde. Uh, ja, andere karakteristieken die geschikt zijn om daarop door te kunnen groeien. Mm. Ja, dus uh, platformbedrijven zijn vaak al wel uh, iets grotere bedrijven. Um, en die, uh, die hebben al een bepaald productportfolio, een bepaalde hoeveelheid medewerkers. En dat is dan een platform waarop ze makkelijker kunnen groeien door andere bedrijven daarop aan te sluiten. Want wat zijn dan de strategieën? is dat vaak regionaal of is het expertise of is het op, wat zijn de strategieën van dat soort bedrijven op basis waarvan zij kopen ja, dat nou ja je noemt er een paar dat kan ook heel erg verschillend zijn en hm. ook uh, fi verschillende financiële partijen hebben vaak verschillende type strategieën um, kijk groeien je kan uh, al snel zeg je goh, er liggen nog zoveel kansen want ik ben nog niet in duitsland actief ja. dat is vaak niet zo makkelijk als uh, als blijkt ja um, maar je kan ook zeggen, goh, ik wil mijn dienstverlening gaan verbreden, want ik zie dat er bijvoorbeeld in het IT-landschap steeds meer verwevenheid komt tussen allerlei dienstverleningen op IT-gebied. Uh, en aan de andere kant willen bedrijven uh, niet twintig uh, of dertig verschillende IT-leveranciers. Ja. Dus ik ga een platformbedrijf kopen die daar iets al in doet en vervolgens andere bedrijven die andere dienstverleningen in datzelfde ja, uh, segment eigenlijk ja. doen, om daar één groep van te maken. Um, richting zo'n exit, he, ondernemers die nu zitten te kijken en die daar al dan niet of wel mee bezig zijn, of in ieder geval over nadenken. Of misschien wel denken van, nou ja, ooit komt dat er een keer aan, uh, wellicht. Um, waar moeten ze, wat zijn valkuilen? Waar, waar, wat zijn dingen waar ze goed op moeten letten? Nou ja, één ding is in ieder geval altijd heel erg belangrijk: begin op tijd. Hmm. En dat begint met misschien wel thuis gewoon wat vaker het gesprek aangaan. om eens na te denken hoe hoe zie ik uh, de komende vijf jaar met, met de onderneming? Ja. Um, daar begint het denk ik al bij. En een valkuil, stel, uh, want er kan altijd op je deur worden geklopt. Dat gebeurt natuurlijk ja, ja. ook steeds vaker. Ja. Dat, dat was ook veel minder. Uh, maar het is ook niet meer zo gek om je bedrijf tussentijds te verkopen. Of, nee. uh, uh, dus als er op je deur geklopt wordt, wil je er wel klaar voor zijn. Als je dan nog uh, alles moet gaan uh, oppoetsen en goed neer moet zetten... Ja, dan ben je eigenlijk daar al te laat mee. Dus een tijdige voorbereiding. En vraag er gewoon hulp bij. Uh, om om uh, ja, mensen die er verstand van hebben wat erbij komt kijken. Uh, de, ik zeg altijd: als je een spelletje gaat schaken. en je gaat het voor het eerst doen. en je speelt tegen iemand die dat al 20 keer heeft gedaan. Hmm. dan kan je beter een coach nemen. die ook al honderd potjes eerder heeft gezien. Dat is, precies, dat, ja, ja, dat is precies de rol die jullie spelen, toch? Ja. ja. Um, en uh, duurt dat dan lang? Ik ken ondernemers een beetje. Die zijn waanzinnig ongeduldig. Hoe lang duren die trajecten? Ja, dus als je echt actief uh, ermee aan de slag gaat om, om het bedrijf te verkopen... Uh, dan zit dat ergens tussen de zes en de twaalf maanden. Okay. Dat is nog best een ruime... Uh, ja, ja, ja. Maar ja, je, dat ligt natuurlijk ook aan beschikbaarheid van informatie en dergelijke. Maar het kan in zes in, in maanden. Dus zeg gemiddeld negen maanden tijd van start tot dat je bij de notaris zit. Maar dan heb je het over het moment van start van verkoop... maar dan heb je het niet over de, de mogelijke voorbereidingsfase... die daar nog voor zit om het goed voor te bereiden. Nee, ik zou altijd adviseren... Om uh, ja, het liefst vandaag. Hè, als je ook al heb je de ambitie over twee, drie jaar misschien uh, te gaan verkopen. Om vandaag al wel uh, eens het gesprek aan te gaan. Want dan kan je al wel. Uh, nou op contractueel gebied, ja. werknemerscontracten, uh, je businessmodel. Er zijn allerlei, uh, je eigen afhankelijkheid of de, de afhankelijkheid van het bedrijf van jou. Ja. Uh, dat is ook een hele belangrijke. Er ja. uh, zijn van alle knopjes waar jij kan draaien. Ja. ja. ja. Um, uh, en dan toch een van de hamvragen die altijd wel wordt gesteld, maar waar jij waarschijnlijk een heel abstract antwoord op gaat geven. Maar uh, wat, zijn, wat is nou een bedrijf waard? Nou ja, in zoverre is dat een abstract <laughs> begrip. Ja, uh, dat dacht ik al. Dus ja, daar... daar, wat daar zijn we, laat ik het anders vragen. Wat zijn waarderingsmodellen? Zeg maar, is het, is het dan, uh, hoe wordt een waarde bepaald? Ja, ook daar heb je wel verschillen. Je hebt natuurlijk echt de theoretische uh, discounted cashflows, zoals ze het noemen. Dus ik ga een dingen. voorspelling doen naar de toekomst ja. van uh, hoeveel geldstromen er binnen gaan komen. En die ga ik tegen een bepaalde risicofactor naar nu halen wat dat nu waard zou zijn. Ja, ben een wiskunde. Uh, dat is bijna wiskunde, ja, ja. maar het is, wiskunde is uh, exact en dit is <laughs> altijd nog subjectief. Yeah. Want hoe uh, ga ik een prognose maken voor yeah. de komende vijf jaar? Yeah. Uh, dus dat is één. Uh, uh, een andere is toch, en die, die kan je ook wat makkelijker vergelijken onderling, mm -hmm. um, en dat is een soort multiple op de winst. Yeah. En uh, een factor op de winst voor belastingen en vaak voor afschrijvingen yeah. uh, die, men, uh, die men pakt. Maar daar, zit, daar kijkt men altijd wel naar een veel bredere... Plaatje. maar als je bedrijven hebt die, uh, die vergelijkbaar zijn, ik heb een bouwbedrijf en ik bouw huizen en ik heb er nog tien van, ja, ja, precies. Uh, dan kan je daar toch al wat makkelijker een vergelijk mee hebben, ook met transacties die je hebt, die zijn geweest. Dat is jullie ja. voordeel natuurlijk, want jullie doen zoveel transacties dat jullie echt kunnen benchmarken wat dat betreft. Dat is en, zeker. Ja. En die multiplier die kun je wel zeggen van die ligt ergens tussen de huh en de. Huh? Ja, in het MKB, MKB Plus, daar ligt alles uh, tussen de, nou zeg even, breed genomen tussen de drie en de tien. Ja. Uh, het meeste wat je daar dus ziet, is tussen de vier en de zeven. Oké, okay, precies. En uh, zijn er specifieke sectoren die um, uh, in deze tijd echt in het zwoen zijn? Waarvan men zegt, oh ja, als je, als je in die sector zit, in je, je bedrijven kopen, dan, uh, uh, dan zijn er kopers zat. Zijn er populaire sectoren of branches? Ja, die, die zijn er uh, zeker. We zien op dit moment uh, veel uh, gebeuren in de hele installatiemarkt. Uh, uh, dus dat kan elektrotechniek zijn, dat kan uh, um, luchtkanalen, ventilatietechniek. Ja. Uh, ook daar zie je veel meer dat dat, dat in elkaar grijpt. Hè. Ja. Dus je, je hebt de ventilatie, maar er moet eigenlijk ook een elektromonteur bij zijn. En eigenlijk heb je daar ook alweer met warmtepompen en dergelijke. Misschien wel de loodgieten voor nodig. Dus daar zien we echt veel uh, een consoliderende trend... Ja. En dus veel overnames. Ja. IT blijft. Uh, hey, we, we gaan, de cloud is een veel gehoord begrip. Ja. Zit er zitten nog steeds heel veel bedrijven niet in de cloud. Dus ja. in die hele cloud migratie uh, zit nog heel veel uh, uh, markt. Ja. Digital marketing is al, al best een aantal jaren aan de gang. Ja, er zijn een paar platformbedrijven heel hard aan het schalen nu. Hè? Ja, ja. ja die, zijn echt, uh, die zijn echt hard aan het groeien. En dat is eigenlijk ook een combinatie van de traditionele marketing en de hele digitale wereld en dat ja. samen. Ik heb nog een laatste vraag, dat is namelijk, er de, de, de, de kijken ook veel jonge ondernemers naar uh, TV. En daar heerst ook best wel eens het beeld van, uh, weet je wel, uh, snel cashen en dan word je rijk en dan kun je lekker naar Ibiza. En daar gaat het een beetje om, hè? geld verdienen. Uh, wat is jouw ervaring als je naar al die ondernemers uh, kijkt, uh, wat is daar de, de rol van geld? Laat ik zo zeggen, in, in een bedrijf verkopen is het altijd een belangrijke rol. Ja. Eh, en het heeft ook te maken dat het natuurlijk een bepaald pensioen is, maar het is ook iets van een soort van prestatie halen. En een andere vraag is, wat ga je daarna dan doen als ja. je dat geld hebt je wat zie, wat zie jij gebeuren? Nou, wat ik eh, en ik niet alleen, maar ook mijn collega's heel veel zien, is dat ondernemen zit in je bloed. Eh, en dat. 99 van de 100 gaan niet uh, ineens uh, op de golfbaan de hele dag staan. Ja. Uh, of uh, alleen maar op het strand liggen. Dat, dat, daar zit niet de voldoening in die men dan in het leven zoekt. Dus vaak kom je die toch weer tegen. Uh, soms als investeerder of uh, ja. in een soort van raad van advies bij bedrijven... Ja. Uh, allerlei verschillende varianten, maar wel in een vrijere invulling die ze hebben. Dat, hè. Dat denk ik wel. De term die het meeste hoort van dat is vrijheid. Van ik, ik hoef niks meer. Want voor de duidelijkheid, de meeste ondernemers die jullie hebben, de, die jullie helpen, die hebben er best wel best lang, heel hard aan gewerkt, hè? Ja, en daar gaat, ja, dat is geen negen van, tot vijf uh, baan. Dat uh. is uh, daar gaat heel veel tijd uh, in zitten. Maar de, de meeste doen dat ook met heel veel plezier en passie. Ja, precies. Ja, want anders. Ja, dan, dan zouden ze wel een andere keuze maken. Ja, dankjewel, Jemak als wilde zijn. Graag gedaan. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een uh, prachtig gesprek over ondernemen hier op CVD-TV. En uh, heb je zitten luisteren naar de podcast? Ook dankjewel voor het luisteren. Uh, denk je nou op YouTube: van: hé, hey, ik vind dit soort gesprekken interessant. Blijf dan even hangen. Over twee seconden krijg je uh, twee nieuwe te zien voor nu. Dankjewel. Hoi.